Well, vandaag hebben wij een hele leuke video. We zitten namelijk samen met onze zus Serena van Hello. Beauty Lab. <laughs> en we gaan vandaag een hele leuke video doen, namelijk de zus versus zus. Of de sister versus sister challenge. Challenge. We ja. hebben eigenlijk een soort van zelfverzonnen. Wat we gaan doen is namelijk: uh, iedere zus gaat vier vragen uh, voorlezen, eigenlijk. En dat kan over van alles gaan. En de andere twee die moeten zo snel mogelijk. Uh, op een belletje drukken en het antwoord geven en ja. natuurlijk hopelijk ook het juiste antwoord. Ja. En we hebben net besloten dat de verliezer de thuisbezorgd.nl bestelling moet gaan betalen. We gaan straks lunch bestellen. Dus <laughs> Degene die verliest moet betalen. We gaan de punten bijhouden als volgt: uh, elk goed antwoord die krijgt een punt en als je een slecht antwoord hebt of een verkeerd antwoord, dan gaat er weer een punt vanaf. En dus, dan mag uh, de ander dan ook nog de kans om het goed te beantwoorden. Ja, je ja, gaat beginnen met vragen stellen. Wij hebben beurt. Ja, als de gast op dit oh. kanaal. Ja, <laughs> zo. Eerste vraag. Wat vind ik echt niet leuk om te doen. Ah, weet je niet? je niet. Huh? Oh. Het geluid staat uit. Oh. No. Opruimen. Oh. Correct. Ah uh, ja. Was je niet geweest? Ja, het was eigenlijk al makkelijk geweest, maar ik wist hem net echt niet. Oh, ik dacht al, van nee, dat, dat is echt worden. mijn number one, wat ik niet leuk vind om te doen. Oké. Okay. Opruimen en rekeningen betalen. zijn jullie er klaar voor. Ah, ja. Hey, zo dichtbij. Oh, Oké, okay, deze is denk ik wel heel makkelijk. Noem drie vriendinnen van mij. Wie wil er nog eerst? Ik! Denk, ik. Eerste vriendin is Jolie. Mm -hmm. De tweede vriendin is... Oh, nee, ik heb een out. Ik heb een out. Wacht even. Ik kan nee, dit. Deze... Nee, nee, nee, nee. Ga... ga, nee. ga nee, nee, niet nee, voor... oh, Drie. drie. Oké. We hadden een timer moeten instellen. Giovanna. <slaan> en Birna. Ja! Yes! Oh, oké, okay, oké. Okay. Zijn jullie klaar? Welk drankje bestel ik als ik in een Wat bar is dit? ben? Zowel al met alcohol als zonder alcohol. Oh, ik weet het eigenlijk niet. Ga maar. Ga uh, maar. Meestal bestel je uh, een colaatje. Als ik in een bar ben. Oh, uh, of, of, of wacht even. Oh ja, als ik in een bar ben. Ja. Met ja. alcohol. En wel alcohol. Ja, bier dacht ik. Dat is correct. Ja, lekker! Ja, okay. Alright, zijn jullie er klaar voor? Wat is mijn lievelingseten? Ah, ik weet het niet! Ik het niet! Ik weet het niet! Dat ik... dat ja, je laat de bel! Ja, ik, oh, weet dat... ik weet niet wie! Jij zegt ik weet het niet! Ja! maar ja, je blijft maar rukken? Oké, okay. zo Wat? Niet? Ja ja! Een van mijn lievelings Ik heb meerdere lievelingseten. Maar zo... wat is, is het echt je lievelingseten? Ja, ik denk het wel, als okay. ik zou moeten yes. kiezen, wil Soto. Dus nee. ga weg. Want ik zit gewoon klaar. Jij zit ook klaar. Dus komt hij aan. Hoe heette mijn eerste vriendje? Ah! Goed. Nee. Oh, de app sluit af gewoon. Nee. Blad van... Ik weet het. Laat oké. Okay. Ah! Goed. Ja. Zo? ik heb het hoor. Eindelijk mijn punt. Ja. Ja. ja. Oh, it, yes. ja. Nee. nee. Niet? Nee. nee. Dat wil ik ook zeggen. Nee, dat is ik... niet zo. Je, heb jij je gehaald? Wacht, wacht. Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Oh ja! Oh ja! dat? Ik ben zo'n gerietste, okay. maar die kwam ernaar! En wat? Okay. Ik ben nog een jongen met die Chimone. Gelukkig. Ja, wat oh, ja. zijn mijn twee favoriete kledingstukken? Um, je blauwe mom jeans ja. van Urban Outfitters. Mm -hmm. um, je nieuwe zwarte lofiesjas. Ja. Met riveur van binnen. En... Maar nu hoeft er maar twee hoor. Oh. Ik dacht dat ze er drie. Nee. Oh, oké. Okay. Dan is de, <laughs> Urba goed. Is dat de Urban. Outfitters Mom jeans, Ik had alleen de mom jeans uh, geweten. Op zich was uh, de fans, Kees High, was ook een oh, goed ja? antwoord geweest. En. Mijn Rebecca Minkoff tasje. Oh ja, ja. Oh ja, dat weten jullie, denk ik echt niet. Hoe ziet momenteel mijn Instagram profielfoto eruit? Ik moet ook even checken. <laughs> Wat oh? zei je? Je hebt zeg maar een soort van witte toppen, maar met wel iets van een print op. Maar volgens mij is het meeste wit. En je foto is gaan lachen, zo aan de zijkant. Niet volledig recht. Ook niet helemaal zijkant, maar halverwege. En je ja, haartje. Ben ook ben onder de indruk, ik was het zelf ik. gewoon vergeten. Oh ja, zie je? Ja, wow. dat was een spiegelfoto van toen ik door Niva Studio was opgemaakt. Dat is heel knap en ik ja. wist het zelf niet eens. Ik weet echt, die van jullie weet nee, ik ook niet. Nee, ik weet niet eens joh. mijn eigen profielfoto in. Goed, zo dichtbij. Oké. Okay. Wat is mijn favoriete vakantiebestemming? <lacht> je weet het niet. Ehm, um, geweest hè? Vanaf Ja, waar ik ben mijn ooit geweest. Ja. Hmm. Die moeten jullie denk ik wel weten. Maar ik denk dat jullie het fout gaan raden. Ehm, uh, Bali. Toch? Ja. <lacht> ja, ik had ook Bali gevraagd. Echt? Oh, ik ja. dacht dat ik. Nou, ik naar Bali. Ik moet ah. op z'n minst al een keer Bali zijn geweest als je geld. Oké. Ja, het is gewoon leuk. Allemaal leuke, gezellige hotspots, lekker eten, lieve mensen. Lekker leer. Lekker warm. Ja, lekker ik ja, ik warm. Het dan... Pst, zie je katten er erbij. bij. Ja, zijn jullie klaar voor? Ja. Welk gerecht bestel ik meteen als ik het op de menu kaas heb? Ah, wat is er weer? Ah, wat dit. is het, het? het? Okay. het? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Uh, dat risotto. Yeah. Ja. Risotto bestel je altijd. Of iets waar truffel in zit. Rata vind je heel erg lekker. Toch? Gisteren ja. nog gegeten, moest het bestellen. Oh ja, lekker. Uh, er is nog iets wat je volgens mij altijd wel bestelt. Mm -hmm. Is het nog oh, iets anders? Ja, ik vind je ook dat dat lekker? Ook, oh, maar bestel ik niet per se altijd. Nog ik denk anders. dat je hem wel oh, weet. Oh. Oesters? Ook. Uh. Ja, er is nog iets anders. Het is zeg maar gevouwen in een... Uh... Oh, oh een yes, stipan! Ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Klopt het wel? Heb ik maar twee vragen? Op? Ja, maar jij ja. was, was niet zo goed op de regen. Ja, ik ben gewoon niet zo snel. Oké, okay, wat was mijn eerste baantje? Ik had hem, toch? Had ik hem? Uh, postbezorger. Nee! Douglas? Nee. nee. Ja. Nee, dat heb ik niet. de ja, nee. bezorgen? Ik heb nog 100 gedaan. Ik heb 100 bezorgd. Nee, dat was, dan moest ik veel te vroeg op. Heb je bij brood gewerkt ofzo? Nee. Oh my god. Ik kan me letterlijk alleen maar Douglas nee. en YouTube bedenken nu. Je, bent, je, het je moet ook even weten dat Serena zeg maar vijf jaar ouder dan ik en zeven jaar ouder dan als ja, dus, dus Toen we erg ging werken was ik nog was niet eens 10, geboren. Was ik tien. <laughs> ik dacht niet na over dat soort dingen. Jij had. was tien en jij was acht. Ik heb bij Scapino gewerkt. Oh my god, ja! Yeah. Dat was mijn allereerste baantje. En daar ja. ging ik ook wel eens langskomen. Dat ja. vond ik dan heel cool als je daar dan Berk, en en daarna, wow. werkt. En daar had hier. <laughs> daarna pas Douglas en Freireket Shop heb ik nog Shop. Oh, What's that? Nou? Ja, dat was het. Nu En het is heel lang gewerkt. Twee oh. punt aftrekken. Voor allebei! Wat zijn mijn drie guilty pleasures? Ja, ja. Jij ja, ja, klikt nog eens Riverdale. Is dat een guilty pleasure? Ja, dat vind ik wel. Het is echt heel slecht. Sorry. Hoe heet het ook weer? Georgie Shore? Gordy Shore? Jordy Shore. Jordy Shore. Ja, ik weet het niet. Hoor. Ik kijk dit niet echt zeg maar vast. Dus het is, zeg maar, ja, maar het is wel best wel zo guilty. Maar <gulter> <gulter> ja, ik geef ook nu een soort van hint. Maar ik zou hem even een andere hoek doen. Oh, je bedoelt meer zoals. Uh, Iets wat uh, ik echt, waar ik echt verslaafd aan ben. En wat inderdaad een in guilty pleasure is. Ik maar vind het dat ik niet verslaafd oh, aan. Poquietjes, zouten haringen en uh, MM's. Maar zijn dat guilty pleasures? Nee. Wat is dat een guilty pleasure? Red Bull. De, hey, ja, nee. dat is sowieso. Hey, dat is de één. Er is een andere serie wel. die je misschien onder Guilty Pleasure zou kunnen What? doen. En die ik wel heel erg kijk. Ja, yeah, maar dat is toch niet... voor jullie wel Lies? Nee, dat is Oh, afgelopen. ik vind ik wel een Guilty ik ben Pleasure. Je ben het afgelopen. Oh my God, ik, kijk ik nu, ga een punt verliezen. Ik kijk nu op dit moment iets wat jullie niet kijken en wat ik alleen leuk vind. Zijn dat, is dat dan iets heel raars? Wat een is of zo? Dat het dan een Guilty Pleasure is? Wat of? Ja, weet je niet. Zoiets so als Temptation Moet ik een hint geven? Oh ja, dat was mijn guiltflesje geweest. Tenten we Diaries? Ja. Ten... Yeah. Oh. Ik weet het eigenlijk de derde zelf ook niet. Ik... Nou, dat ik echt daar een punt. Oké, okay, nee, Maar ik, ik heb ook. hem zo vaak. Is het wel? wel? Ja, ja ah, oké. Okay. Even... Wat is mijn lievelingskleur? Ja, <lacht> je had hem eerder. Want ik heb hem eerder. Yeah. Shit. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Niet? Ik weet het wel namelijk. Oh, geel. Ja! Ah. Ah. loser. Nou, ik wilde zeggen, er is maar één duidelijke winnaar. Maar ja, wij hebben gedeelde eerste plek. Nee, jij nee, je hebt gewonnen. Oh, heb ik vier. Oh, vier, vier ik heb er drie. En Taar heeft er twee. Maar mijn, mijn voordeel is wel dat ik ouder ben, waardoor ik dit meer heb kunnen onthouden. misschien. Oké, okay, nou Taar Dan kan betalen. <laughs> Sushi. <laughs> nou, heb je nog niet genoeg van ons gezien op Serena's kanaal, Beauty NL. Daar gaan we ook een hele leuke video opnemen. En dat heeft te maken met... De deze kits, yeah. die gaan we uitproberen. Dus uh, klik eventjes in de beschrijving hieronder voor een linkje of in het scherm om naar Svennes kanaal en de video te gaan. En check die ook zeker. Nou vergeet deze video geen duimpje omhoog te geven. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal en op die van Serena natuurlijk. En dan zien we je heel graag terug in de volgende video. Doei! Doei. Doei.